Hi, leuk dat je meekijkt. Um, het is een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt, want ik was een beetje aan het Hannesen met het licht. Ik was niet helemaal tevreden over het licht in mijn filmpjes, want ik heb van die hele mooie uh, lichtbollen langs mijn spiegel. Maar die zijn vrij gelig en het zijn ledlampen, dus ik was op zoek naar witte ledlampen en um, die zijn heel erg moeilijk te vinden. Dus nu heb ik een beetje een tussenoplossing. Nu is de kleur goed uh, van de camera en het filmpje. Dus ik hoop dat het zo blijft. En ik heb een paar lichtbollen uitgedraaid. Wacht, ik zal het even laten zien. Kijk, ik heb, ze, ik heb er nu... Oe, ik heb er nu een paar uitgedraaid. Dit is heel raar om dit zo te doen. En, nou um, ja, goed. Ik hoop dat zo... Um, ...dat de kleur zo goed blijft. Oh kijk, nou verandert die weer heel mooi, gelukkig. Uh, maar waar ik het vandaag met jullie over wilde hebben... Uh, ...gaat eigenlijk uh, om bronzers. Ik heb namelijk een hele mooie bronzer van Catrice gekocht... ...en daar ben ik heel tevreden over. Dus ik wilde jullie gewoon iets meer uitleggen over... ...wat is een bronzer, wat doe je ermee... ...wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen... En waar moet je op letten als je een bronzer aanschaft? En deze van Catrice, die bevalt me heel erg goed. Um, dit is een vrij matte, maar de meeste bronzers hebben een shimmer. Het nadeel daarvan is dat je, ja, die shimmers zijn vaak heel erg aanwezig. Waardoor die bronzer extra opvalt en eigenlijk alleen leuk is voor een feestje. Maar deze van Catrice was juist heel erg mooi mat. En die heet ook Sun Glow Matte Bronzing Powder medium skin. Ze hebben ook voor de dark skin een donkerdere variant. Maar deze is vrij donker, donker genoeg. En deze is dus vrij mat. Zit er geen glitters in. Maar als ik een andere pak die ik heb, moet ik even zoeken. Um, even zien. Ah ja. Deze is bijvoorbeeld van Collistar. Ik zal hem even laten zien. Die had ik allemaal verschillende kleuren. Beetje op ook. Maar um, die heeft heel erg veel shimmers. Ik weet niet of het zichtbaar is. Zo. Oh, nou verandert de kleur van de camera ook meteen. Maar ja, die glinstert heel erg. En ja, ik vind dat zelf niet zo leuk voor elke dag. Meer voor een feestje, meer omdat het ja, wat, wat ja, opvallender is. Daarom is zo'n matte juist wel leuk. Maar wat kun je eigenlijk met zo'n bronzer doen? Um, met zo'n matte, maar oh ja, ook wel met een, uh, ja, eentje met glitters, kun je heel mooi shapen. Je kunt echt je uh, gezicht mooi in vorm shapen. En ik zal het een klein beetje voordoen met deze van Catrice. Wat ik bedoel, je kunt heel mooi zeg maar, je jukklinieren je een beetje benadrukken. Je yes, kunt iets donkerder maken. Je kunt het zelfs een beetje, als je wat bruiner bent in de zomer, ook nog een beetje als blush gebruiken. Dan kun je hem gewoon iets meer uitvagen. Je kunt hem ook, um, ook als je glitters hebt, is het ook wel leuk om een klein beetje op je voorhoofd aan te brengen. En je, ja, je, je, je wordt wel net wat bruiner van. Dus je moet echt kijken dat je de goede kleur hebt. En je niet te veel aanbrengen, want je wil niet echt te bruin zijn. Ik heb wel eens op vakantiefotos dat ik terugkijk en dat ik dacht van... Oh, je hebt echt, <laughs> ik had echt veel te veel bronzer opgebracht. En dat is ook niet mooi. Maar het geeft je huid wel zo'n extraatje. En je kunt het ook een beetje zo langs je kaaklijn aanbrengen om nog iets verder te shapen. Of een beetje op je kin als je iets meer kleur nodig hebt... En wat ik ook heel erg leuk vind aan bronzer is dat je, als je bijvoorbeeld een hele grote kwast neemt, dit is echt zo'n shape kwast, want hij loopt schuin. Maar als je nou een grotere kwast neemt, zoals deze, zo'n poederkwast, deze van de Hema, um, dan kun je hem ook heel mooi aanbrengen zeg maar, op je décolleté om net iets, um, ja, iets meer kleur te geven... Of juist je, je, um, je sleutelbenen iets te benadrukken. Ik vind dat heel mooi. Als je bijvoorbeeld een open jurkje aan hebt. Zoals ik dat nu heb. Dat je juist je poten met iets meer geeft. En, ja, gaan ze iets meer naar voren steken. Ik vind dat heel erg mooi. Maar ja, sommige mensen vinden dat misschien iets minder mooi. Het is een beetje naar eigen invulling. Maar zo'n bronzer kun je eigenlijk gewoon lekker overal aanbrengen waar jij het mooi vindt. En als je de dus shimmers hebt, is het juist extra leuk als je een feestje hebt om het juist ook op je decolleté aan te brengen. Um, maar matte vind ik ook wel mooi, dat je net iets meer kleur krijgt. Je moet natuurlijk wel oppassen dat als je bijvoorbeeld een wit topje aan hebt, dat je dan um, niet heel je top helemaal bruin maakt van het poeder. Dus ik doe wat ik altijd doe, is als ik bijvoorbeeld een bronzer aanbreng en ik heb een licht jurkje aan, dan zorg ik altijd dat ik eerst mijn make-up heb gedaan en het poeder over heb aangebracht. En dat ik daarna pas mijn kleding aantrek. Je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn, want ook als je over je hoofd aantrekt, dat je niet uh, je shirt dan meteen uh, vies maakt. Um, maar wat je ook kunt doen, is bijvoorbeeld dat je een uh, zakdoekje uh, of keukenrol of wc-papier, maakt eigenlijk niks uit. Dat je die om de uh, randen vouwt van je shirt of je hemd of je jurkje ja, aan de bovenkant. Zodat die randen in ieder geval niet vies worden en dat je dan alsnog poeder aanbrengt. Um, ik heb trouwens ook wel eens, gewoon als ik dan bijvoorbeeld die van daar um, heb met al die shimmers... ...dat ik um, gewoon ook mijn armen een beetje meeneem en daar een uh, glitter op aanbreng. Of um, op mijn benen. Want ja, weet je zo'n poeder het is eigenlijk leuk voor alles. Het is gewoon leuk om je benen ook een glittertje mee te geven. En um, je wordt er net een stukje bruiner door Um, dus je kunt eigenlijk heel veel kansen op met een bronzer. Dus um, als je niet zo bruin van jezelf wordt. Um, of je wil niet te lang in de zon zitten. Wat je sowieso trouwens niet moet doen. Want de zon is echt slecht voor je huid. Als je het zo, zo lekker om lekker in de zon te liggen. Te bakken. Maar het is echt ja, het is niet goed. Je krijgt er pigmentvlekken van. een snellere huidveroudering. Dus eigenlijk moet je gewoon goed insmeren als je in de zon gaat. Maar goed. Mocht je niet zo bruin worden. Of je wil net een extraatje. Kan je met zo'n bronzer heel mooi jezelf een bepaalde bronzer. Blow geven... En um, deze matte van Catrice vind ik echt leuk omdat die juist mat is en er zitten geen shimmers in. Dus meer voor elke dag gebruik. Maar zo eentje met glitters, ja dat is gewoon ja, super leuk voor een feestje of een date of als je iets speciaal hebt, wat dan ook. Um, in ieder geval deze van Catrice, die was 4 euro en ik vind hem echt heel goed bevallen. Ik vind de kleur ook heel erg mooi en je kunt hem zelf zo subtiel of sterk aanbrengen als je zelf wilt. Want als je wat minder pakt dan kun je hem ook heel mooi uitblenden. En Dus ik zou zeggen, echt een aanrader van een product. Um, dit was eigenlijk wat ik erover wilde vertellen. Als jij nog meer trucjes of tips hebt over wat je met een bronzer allemaal kunt doen, dan hoor ik het graag. Laat dan een comment achter onder mijn YouTube filmpje of um, onder mijn blog. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en nog een fijne dag. Tot de volgende keer.